Zo, we gaan aan de slag met het maken van een formulier. Je klikt op nieuw, je gaat naar meer en je klikt op Google Formulier. Nou, vragen over de computer. Je geeft het een naam. En dan ga je eigenlijk aan de slag. Je ziet hier dat je kunt kiezen uit verschillende meerkeuze vragen, een drop-down menu, een selectieraster, vakraster en lineaire schaal. Dus als je een mening vraagt, dan kun je de lineaire, lineaire schaal gebruiken. Nou, ik heb een aantal vragen klaarstaan. Uh, en dan klik je dat erin. En dan zeg je ja. En dan zeg je nee. En dan zeg je ik weet het niet. Zeker. Uh, je kunt hier zeggen oké, okay, ik maak de vraag verplicht. En je kunt hem hier dupliceren. Het handige is, als je elke keer hetzelfde antwoord hebt, is dat natuurlijk heel handig. Dan hoef je dit maar weg te klikken. En uh, dan kun je een nieuwe vraag uh, pakken. En dan kun je dat weer gebruiken. Uh, stel dat je een meningvraag wil uh, stellen, dan klik je op plus. Uh, ben je tevreden? ...over je eigen vaardigheden. vraag. Nou, dan pakken we geen meer keuze, maar een lineaire schaal. En dan zeg je 1 heel tevreden... ...en 5 niet tevreden. Nou, dan kunnen ze keuze maken. Ik laat hem even zien. Je kunt elke keer kijken hoe je formulier eruit ziet. Nou, hier zie je de eerste vraag. Ik kan de computer aan- en uitzetten... Bij tevreden, dan kun je hier klikken: niet tevreden of wel tevreden. En dus zo zie je dat je heel makkelijk uh, dat kunt aanpassen. Uh, wat is er nog meer te weten? Hier is het palet. Dus hier kun je bijvoorbeeld zeggen: ik wil een andere kleur. Maar je kunt ook een thema kiezen. Uh, stel dat je mm, werk en school kiest. En, uh, Misschien hebben ze iets. Nou, dan pakken we deze maar. Selecteren. En dan krijg je een mooie achtergrond. Nou, wat kun je nog meer doen? Hier zijn een aantal belangrijke uh, eigenschappen. Dus bij algemeen kun je aangeven of je de e-mailadressen wil verzamelen. En hier, als je dit aanklikt, krijgt iedereen de antwoorden nog eens per mail toegestuurd. Je kunt zeggen, één reactie, dat is wel belangrijk, maar dan moet iedereen zijn ingelogd. Het formulier kun je namelijk ook gebruiken zonder in te loggen. En eh, aangeven of ze het mogen bewerken na verzending. Nou, dan klik je op opslaan. En eh, wat is er dan nog? De presentatie hiervan. Ja, ik wil dat er een volgangsbalk aanwezig is. Opslaan. Nou, dan kunnen we nog even kijken hoe dat er dan nu uitziet. Uh, de zie je? De voortgangsbalk. Hier zie je dat de vragen vereist zijn met een sterretje erbij. Dus zo uh, uh, kun je eigenlijk heel makkelijk een heel mooi formulier maken. Succes!